Goedemorgen, beste kijkers en vrienden, wij beginnen deze misvereniging, de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen, Beste zusters en broeders, elke zondag opnieuw worden wij uitgenodigd om te vertoeven in de nabigheid van de Heer. Kom om het te zien, zo spreekt gij ook vandaag tot elk van ons een uitnodigend woord van leven. Durven wij, zoals de kleine Samuel, vrijmoedig in te gaan op onze roeping van Koos Wegen? Durven wij ons toevertrouwen totaal en zeggen: Spreek maar, Heer, ik luister? Laten wij ons hart vrijmaken voor Koorts Roepstem. Bekeren we ons daarom tot Hem, dat Hij zelf, hier de Gastheer, mag zijn, en ons mag vervullen met Zijn liefde en leven, met Zijn Woord. Heer, Gij die ons bij onze naam roept om U te volgen, Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm je over ons. Christus, Gij die de Gezalligde zijt, het Lam Gods, onze Redder, Christus, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons. Heer, Gij die ons een weg ten leven toont, Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons. Mogen de barmhartige God zich over ons ontfermen, onze fouten en tekorten vergeven en ons geleden op de weg van het nieuwe en eeuwige leven. Amen. Eer aan God in de hoge en vrede op aarde aan de mensen die hij lief heeft. Wij loven u, wij prezen en aanbidden u. Wij begeerden u en zeggen u dank voor God vergroten. Heer God, Hemelse Koning, God, Almachtige Vader, Heer ingeboren Zoon Jezus Christus. Heer God, Lamhoorde Zoon van de Vader, Hij die wegneemt de zonden der wereld, want voor ons. Hij die wegneemt de zonden der wereld, want ons gebed, dit is iets anders de het van de Vader, want vervelen voor ons. Want geen alleen is het de Heer. Gij alleen de oude God, de Jezus Christus met de heilige geest en de heerlijk geest van het de Vader. Amen. God onze Vader, in uw grenzeloze goedheid hebt u ons geroepen en elke van ons een taak gegeven. Geef ons een hart dat luistert naar uw inspraken. Leer ons te zien waar gij u ophoudt in deze wereld. Wees ons de plaats waar gij woont, opdat we bij u blijven. Door ons Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst, in de eenheid van de Heilige Geest, God door de jeven der eeuwen. Amen. Eerste lezing uit het eerste boek Samuel. De lamp van God was nog niet gedoofd en Samuel lag te slapen in het heiligdom van de Heer waar de ark van God stond. Toen riep de Heer Samuel Samuel antwoordde hier ben ik. Hij liep haastig naar Eli en zei, hier ben ik. U hebt mij toch geroepen? Maar Eli antwoordde, ik heb niet geroepen, ga maar weer slapen. Toen riep de heer opnieuw, Samuel. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, hier ben ik. U hebt mij toch geroepen? Eli antwoordde, ik heb niet geroepen, mijn jongen, ga maar weer slapen. Samuel kende de heer nog niet. Een woord van de heer was hem nog nooit geopenbaard. En weer riep de heer Samuel, nu voor de derde maal. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, hier ben ik, u hebt me toch geroepen. Toen begreep Eli dat de heer was die de jongen riep. En hij zei tot Samuel, ga slapen. En mocht hij je roepen, dan moet je zeggen, spreek heer. Uw dienaar luistert. Samuel ging dus weer op zijn gewone plaats slapen. Toen kwam de Heer bij hem staan en riep, evenals de vorige malen: Samuel, Samuel. En Samuel antwoordde: Spreek, uw dienaar luistert. Samuel groeide op. De Heer was met hem en liet niet één van zijn woorden onvervuld. Woord van de Heer. Wij danken God. Zusters. Het lichaam is er niet voor de ontucht, maar voor de Heer, en de Heer voor het lichaam. God heeft niet alleen de Heer opgewekt uit de dood, hij zal ook ons doen opstaan door zijn kracht. Jij weet toch dat uw lichamen ledemaat zijn van Christus. Maar wie zich met de Heer verenigt, is met hem één geest. Elke zonde die een mens bedrijft, gaat buiten het lichaam om. Maar de ontuchtige zondig tegen zijn eigen lichaam. Gij weet het, uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest die in u woont, die Gij van God hebt ontvangen. Gij zijt niet van uzelf, gij bent gekocht en de prijs is betaald. Eer dan God met uw lichaam, Woord van de Heer. Halleluja. Spreek Heer, uw dienaar luistert. Je hebt woorden van eeuwig leven. Halleluja. De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van ons Heer Jezus Christus volgens Johannes In die tijd stond Johannes daar met twee van zijn leerlingen. Hij richtte het oog op Jezus die voorbij, voorbij ging en sprak. Zie het lang Gods. De twee leerlingen hoorden hem dat ze zeggen en gingen Jezus achterna. Jezus keerde zich om en toen Gij zag dat ze hem volgden, vroeg hij hun, wat verlangt gij? Zij ze zeiden tot hem, Rabbi, vertaald betekent meester. Rabbi, waar houdt gij u op? Gij zei hun, raad mij om, om het te zien. Daarop gingen ze mee en zagen waar hij zich ophield. Die dag bleven zij bij hem. Het was ongeveer het einde, het tiende uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van die twee. Die het gezegde van Johannes hadden gehoord aan Jezus achterna waren gegaan. De eerste die hij ontmoette was zijn broer Simon. Tot wie hij zei, wij hebben de Messias, dat vertaald betekent de gezalde gevonden en hij bracht hem bij Jezus. Jezus zag hem aan en zeiden: Gij ziet Simon, de zoon van Johannes. Gij zult Kefa genoemd worden. Dat betekent rood. Het woord van het evangelie. Beste. Vrienden, er is een groot verschil tussen een kerk, een parochie of een beerwaards woord. Ongetwijfeld is er ook een verschil tussen een kathedraal en een basiliek. En tussen een kerk en een kapel. Ik heb het hier niet over die verschillen. Mijn punt is dat wij sommige plaatsen als woord noemen en andere parochiekerken. Dit is omdat wij de parochiekerken bouwen en inbidden om samen te bidden. Wij kiezen de plaats voor de bouw van de kerk en niet God. En de juchristenwiering maakt een kerk heilig. In India mogen wij de kerk niet betreden met de sandalen of schoenen. Wij moeten ze buiten laten liggen. Dus ook in meerdere tempels in India mogen gelovigen geen sandalen dragen en moeten ze zich fatsoenlijk kleden. Wat is de bedoeling ervan? Ze geloven dat het het huis van God is, en wanneer ze op blote voeten het huis van God binnengaan, geeft een gebaar van respect en erkenning van de aanwezigheid van God is, samen met de bewustiging bewesti van de heiligheid van de plaats. Wij kennen de episode van de roeping van Mozes. Ook aan Mozes werd gevraagd om zijn sandalen uit te doen, omdat de plaats waar hij binnentruid heilige grond was. De wiering van de sacramenten, de liturgie en de rituelen maken deze gewijde kerk heilig. Beste vrienden, maar en bij de waarts hoort, wordt door ons niet gekozen. God kiest die plaats. En genodigt ons uit om naar Hem toe te komen. Hij vraagt ons om de kerk op die plaats voor Hem te bouwen. God kiest de plek en wij niet. In het evangelie van vandaag willen de twee leerlingen weten waar Jezus verbleef. Jezus vertelt hen om met hem mee te gaan en te tonen waar hij verblijft. Hebben wij het verlangen om te weten waar God verblijft? Of weten wij al waar God verblijft. Onze gelovige ouders, leraren, vrienden en oudsten leren ons wie God is. Zo so hebben wij een klein, klein idee over wie God is. In het Evangelie geeft Johannes de Doper ons meer informatie over Jezus. Hij noemt Jezus het lang van God. Het betekent dat Jezus zichzelf zal opofferen voor onze vergeving en ons zal verzoenen met God. Maar uit nieuwsgierigheid volgen de twee leerlingen hem naar de plaats waar Jezus verblijft. Die dag blijven ze bij Hem en leren ze wie Hij is. Uit hun ervaring met Hem maken ze een conclusie. Ja, ze herkennen hem als Messias, de Gezalde van God. Iedereen die Jezus kent, zal niet zwijgen, maar veel meer over hem vertellen. Dit is wat de apostelen aan de eerste christenen deden. Na hem te hebben gevolgd, te hebben gezien wat Hij heeft gedaan en wat er met Hem is gebeurd na de kruising kwamen de apostelen tot het inzicht dat in Hem God mens geworden was en Hij de enige Zoon van God was. Ze geloofden ook dat iedereen die Jezus als Zoon van God aanwaarde verlossing en eeuwig leven zouden winnen. Daarom gingen ze rond om te verkondigen dat Jezus de heiland was en dat het geloof in Jezus de mensen zal redden en hen dicht, dichter bij God zal brengen. Beste dus zusters en broeders, de kerk moedigt mensen aan om op beide waard te gaan, aan een persoonlijke, aan eerste hand ervaring met God te hebben. We hebben al een idee over God, maar onze persoonlijke ervaring zal ons helpen om God intiem te leren kennen. Tenzij wij een persoonlijke ervaring met God hebben, kunnen wij van God niet houden en ook niet zijn boodschappers van liefde worden. Hun ervaring met Jezus overtuigde de apostelen om hun leven op te geven voor het verkondigen van het evangelie. Maar de vraag zijn, weten wij wie Jezus echt is? Ik bedoel, hebben wij ooit een god ervaring gehad? Alleen onze persoonlijke god ervaring kan ons moed en overtuiging geven om de ware en waardige, blijde boodschapper te zijn. Zoals de, zoals de twee leerlingen in het evangelie. Een overtuigde leerling van Jezus kan niet Anders dan Jezus bekendmaken en veel meer bij hem tot hem brengen. Amen. Laten wij nu recht staan en bij leden betalen. Ik geloof in God, de naam van de schepper van de Geel en de aarde. En Jezus Christus zijn enige zoon onze de Heer. Die ontvangen is van de Heerlijke Geest en geborenheid zal wachten aan de Heer. De gelegenheid die op de koord zit de aarde is. In Christus Christus is dat de spoor van Abraham. De is dat de En de derde dag is dat de Reezer. Mogen we bidden tot God. Hij hey, die ons kent, roept bij ons aan. Wij bidden voor de kerkgemeenschap, dat zij naar Jezus nabijheid blijft verlangen en zo bereid is de weg te volgen die Hij toont. Laten we bidden. Wij bidden u, verhoor ons Heer. Wij bidden voor wie zoekende zijn dat ze bij Jezus' verblijf vinden en diepe vreugde dat ze thuiskomen in Zijn blijde boodschap. Laten we bidden. Wij bidden u verhoor ons Heer. Wij bidden voor jonge mensen dat ze de roepstem van de Heer herkennen en Jezus een plaats geven in hun leven. Laten we bidden. Wij bidden u verhoor ons Heer. Wij bidden voor onszelf dat we luisteren naar wat de Heer ons zegt en gehoor geven aan wat Hij van ons vraagt. Laten we bidden. Wij bidden U verhoor ons Heer. Nu bidden we in de stilte van ons hart voor onze uh, intenties en ook voor al de mensen die ons gebed nodig hebben. Laten we bidden. We bidden u verhoor ons, Heer. Heer, blijf ons roepen en blijf ons nabij. Vervul ons met uw vreugde, die geen einde kent en verhoor genadig ons gebed. Wij vertrouwen het aan u toe, door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen. Gezegend zijt je ge God, geven al wat leeft. Uit de mildheid het het brood ontvangen. En u draagt nu op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Mag het voor ons tot het brood van eeuwig leven. Gezegen zijt gehad, geef van al wat leeft, Uit hebben wij de beker ontvangen. Nu draag nu op de vrucht van de wijngaard, Het werk onze handen. Mag het voor ons tot bron van je eeuwig leven. Bid broeders en zusters, dat mijn en uw over aan waard kan worden door God, de machtige Vader. Heer, we vragen u de genade dat wij waardig deelnemen aan de viering van dit mysterie. Want, want gij voltrekt het werk van onze verlossing. Wanneer wij samenkomen om het over te gedenken van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, maakt zo je, je God om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen we je danken altijd en overal. U hebt deze aarde geschapen met al wat ze bevat. U hebt tijden en seizoenen ingesteld en de mens gemaakt naar uw beeld. Heel uw wonderlijke schepping, hebt je aan Hem onderworpen. In Uw naam mag u over alles heersen. En u altijd te prezen om het werk van uw handen door Christus, onze Heer. Daarom met alle engelen en heiligen loven en aanbidden we u en zingen vol vreugde. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, door de Hemelse Machten. zijn zijn hemel nat of een geheel geeft, zoals een mij in uw ogen. Zeker, op een Ozen. Ja, waar ik, geheiligd zijt Gij, Vader. Gij zijt de bron, uit alle heiligheid. Stoort uw geest nu uit over deze gaven, zodat zij voor ons geheiligd worden. Tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw zoon. Toen ge werd overgeleverd en vrijwillig zijn leden aanwaarde, dan hij het brood in zijn handen. Dank u. Brug het om het te verdelen onder zijn leerlingen aan sprake. Neemt en eet. Hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Na de maaltijd nam hij ook de beker in zijn handen. Dankte hem opnieuw en reikte hem aan zijn leerlingen en sprak: Neemt deze beker en drinkt hier al uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor je alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijft dit doel om mij te gedenken. Het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood. En wij leiden tot gewederkeer dat ge vrezen bent. Daarom gedenken wij, zoals gij het gij hebt gewild, dat uw zoon is gestorven, rezen, Heilige Vader. En wij bieden u aan wat gij ons hebt gegeven: dit brood dat leven geeft. En deze beker die ons redde van de dood. Wij danken u, omdat gij het sinds die dagen. Ons waardig hebt bevonden, voor uw aanschijnt te reden en u dit over te bereiden. Wij hebben deel voortaan het lichaam en het bloed van uw eerstgeboren zoon en vragen u met anderen dat wij naar elkaar toegroeien door de kracht van uw Heilige Geest. Gedenk aan uw kerkheer door de hele aarde, vertoe uw liefde in onze gemeenschap. Rond de bischop van Rome, Pas Franciscus. Onze beschopen Jozef van Koen, en allen, die jij tot je die dienst hebt geroepen. Gedenk ook onze broeders en zusters, die door de dood heen zijn gegaan en leven in de verwachting der Gij Gedenk alle mensen die gestorven zijn. Neem genop op in uw barmhartigheid en laat gaan reden de luister van je anschein. Neem ook ons allen op in uw liefde. Dan zullen wij met de macht Maria, de moeder van uw zoon, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met zijn apostelen, met allen, die op deze aarde leefden en u wil delen uw eeuwige leven. Dan zal de lof zijn, die we u hebben en gegeven, in danbaar gedenken van uw geliefde zoon aanhouden tot u uw heer. Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, ouwachtige Vader, de eenheid van de heilige Geest. Heer aan nu en tot in je heet. Amen. Laat ons bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zit, uw naam wordt geheiligd, uw komen, uw wil gescheiden op aarde zoals in de hemel. Geef ons geed ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven onze schulden. En breng ons niet in de maar verlos ons van het kwaad. Amen. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen. Dat wij, gestuurd door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. Of verwachten de komst van Jezus, Messias, uw zoon. Lies het ooit weer en de kracht van de heerlijkheid in de heerlijkheid. Amen. Heer Jezus Christus, je hebt aan je apostelen gezegd: Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden. Maar op het geloof van uw kerk, vervolg uw beloften, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in de eeuwigheid, de vrede, de dus heren zij altijd met u. Zusters en broeders, wensen elkaar de vrede. Vrede is met u. Langkorst course the to de zonne der wereld. De zonne-del the De zonne der wereld. De zonne-del wereld. De zonne der wereld. De zonne De beste vrienden, nu gaan bij Jan en aan Maria Ligt te zingen. Het, liefde, het lied is eigenlijk uh, uh, een lievelingslied van een van mijn, mijn broers. Ik hoop dat ik dit lied mooi zal zingen. <laughs> Januari streamen wij vanuit Hoogarden de Missweering. Wij noemen de namen van alle kandidatenvormelingen tijdens de misverie, en enkele vormelingen als gasten. en er zijn 40 al ingeschreven vormelingen. Dankjewel voor alle ka kaartjes die ze schreven naar de bewoners van het rusthuis. Proficiat kinderen, jullie hebben heel goed gedaan en jullie hebben iemand gelukkig gemaakt. Dus zijn jullie ook blijde boodschappers en verkondigers en goede leerlingen van Jezus. Aan de zondag daarna, dat is op 31 januari Streven we ook de miswering vanuit Hoeghaarden. Dan met de kinderen die hun eerste communie gaan doen. En wij hebben er al vijftig kinderen. En op die dag weren we lichtmis met een kaarsenprocessie. processie. Beste vrienden, ik wil ook jullie eens herinneren. Niet vergeten, normaal deden wij, van onze parochie acties voor Damian actie en ook voor vredeseilanden, eilanden die vredeseilanden. Ja, vredes nu dit niet kan vragen, wij toch om een bijdrage en rekeningnummers komen op het scherm na de uitzending. Dank u. Laat ons bidden. Heer, laat voor ons uw geest van liefde komen. Maak allen één van haar, die zich met u verbonden beten en verzadigt hen met het brood. Dat gij voor allen hebt gebroken door Christus, onze Heer. De Heer zijn met u: Zeg Ze nu de Almachtige God, Vader, Zoon en de Heilige Geest, gaat nu allen geen vrede. En ik wens jullie allemaal een prettige dag, een prettige zondag. Dank u.